Waterschap Hollandse Delta wil u graag uitnodigen voor 2 november voor een waterseminar. We willen u ontmoeten en met elkaar praten en kijken hoe we samen onze doelen voor de toekomst kunnen behalen. De afgelopen zomers hebben we gezien wat er gebeurt bij te veel of bij veel te weinig water. En we weten nu dat water leidend moet zijn voor ruimtelijke plantvorming. En de toekomst die begint nu. Dus wat kunnen we nu samen doen? Hoe kunnen we elkaar vinden? En hoe kunnen we als waterschap maatwerk bieden? Zodat we samen aan die toekomst kunnen bouwen, dat we onze plannen kunnen delen en dat we de doelen kunnen bereiken. Laten we elkaar inspireren. We hebben een fantastische locatie in de haven van Rotterdam. Ik kijk eruit, u te ontmoeten.